Kun je me daar nog iets meer over vertellen, die verf van jou? Dankjewel, ja natuurlijk. Uh, wat ik er mooi aan vind dat, uh, zijn met name de kleurtjes. Die zie je hier. Je, ziet, je blijft de houtstructuur zien. Dus er komt geen film over zoals ik al zei. En je ziet hier een aantal van mijn kleuren. Dit zijn de dekkende kleuren. Natuurlijk het originele Zweedse rood. Maar ook wat men in Zweden hergoodgul noemt, schone gul bij mij. En je ziet hier ook de wash versie. Dit is dan een grijze wash versie, want je kunt de verf ook krijgen als een wash versie. Zodat je alleen maar een soort waas over het hout heen krijgt. Dat heet Dima, dat is Zweeds voor mist of nevel. Taxoniek. Okay.